Mijn vriendin, haar vlogs gaan over geluk, mijn gaat over ondernemen. En Je merkt gewoon dat je best wel in een niche zit. Dus ik had al heel snel zo'n samenwerking met ING, wat ik helemaal niet had verwacht. Dan weten ze wel dat ik maar 2500 volgers heb. Weet je wel, snappen ze, ja nee, dat klopt helemaal. Maar je zit in een niche, een hoog engagement. Dan dacht ik, oh ja, nee, dat klopt wel. Oh grappig. Dus, uh, toen zijn we die samenwerking aangegaan. Ja. Zou je eventjes, uh, voor, voor mij dan wel kunnen vertellen wat cultuur voor jou inhoudt? Als ik er naar kijk, dan is het eigenlijk de set van ongeschreven regels, de normen, waarden van een groep mensen hun overtuigingen waar ze in geloven uh, hun angsten en hoe ze met elkaar werk doen